Ik wil u graag vertellen dat het goed gaat met Bunschoten, dankzij de jarenlange stabiele koers van de ChristenUnie. Wij staan voor een zelfstandig dorp met een christelijk karakter. Wij staan voor goede zorg. Wij willen goede scholen voor onze kinderen. We doen geen loze beloften. We hebben hart voor Bunschoten. U toch ook? Stem 21 maart op de ChristenUnie.